Goed zo, Joyce! Die hang ik zo, zo meteen op. Goed! Hé, hey, Joyce! Dat smaakt lekker, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Oh, Blackjack! Ik heb jou nog geen wortel gegeven. Hé, hey, Roosje! Een foto met loof. Kijk eens, Blackjack! Hé, hey, Roosje! Hé hey, Roosje. Hé hey, Annabel. Hé, hey, Black Black Jack. Kom eens Black Jack. Oh, ik zie je oog. Hey. Oh, Black Jack! Kijk eens, Black Jack. Oh, Black Jack. Dat lekker rutel. Ja, hem liggen, Black Jack. Hé hey, Joyce, ik moet die hoos op binnen hangen. Hoi oh, Joyce! Goed zo Joyce! Je bent een beetje modderig. De wei is ook modderig. Buiten de wei helemaal gas. Gasrijk eens. Kijk, ik een een wortel laten vallen. Nou Joyce, ik ga even deze opvragen. modder hier. Nou, en die is helemaal leeg. Die kunnen verwisseld worden. Wat een modder. Voor de rest is het mooi weer.